Welkom weer op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je vast wel aan de titel kan zien: hebben we weer een nieuwe budgettoppers voor jullie. Ik hoop dat je heel erg blij bent om te zien dat we weer een nieuwe aflevering hebben. Want vorige maand hebben we er eentje over geslagen. Ja. En deze keer zijn we weer terug met leuke. Lifestyle, fashion en beauty toppers. Mocht het de eerste video zijn die je van ons ziet in deze serie de budget toppers, lichten wij eigenlijk aanbiedingen uit die ons heel erg aanspreken, die passen bij onze stijl, die wij het waard vinden om te halen. Dus het gaat echt om aanbiedingen en niet om producten die ja, of om niet om het, überhaupt het goedkoopste product die yeah. überhaupt op de markt is. En zoals altijd zijn deze aanbiedingen natuurlijk tijdelijk, dus wees er snel bij. Nou, voordat we verder gaan, vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven en vergeet je ook niet alvast te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we nu verder met de budget Toppers. Van het weekend was ik op bezoek bij de Quantum. Ik was niet echt op bezoek. Ik ging gewoon naar de Quantum. En daar zag ik hele leuke spulletjes staan. Namelijk onder andere dit marble zeeppompje. Ik vond hem echt super mooi eruit zien. En ik moet zeggen dat hij ook heel erg goed aanvoelt. Niet super goedkoop ofzo. En het printje was ook heel erg mooi. Hij is 5 euro. Dus het is niet super goedkoop. Nee. Maar ik denk als je van marble houdt en even je badkamer of je een beetje een... Uh, ja, wilt pimpen, dan denk ik dat dit wel een heel leuk dingetje is om uh, neer te zetten. Dan vonden we bij de Quantum ook nog een print Bamboe En Dat is natuurlijk een heel mooi materiaal. En de printjes die erop zaten waren ook wel heel erg tof. En je kon echt ja, eigenlijk gewoon een heel serviesje ervan aanschaffen. Want ze hadden borden en bekers en ook mooie kannen en zo. En het voelt gewoon lekker stevig aan. Dus het is wel echt goede kwaliteit. En de prijzen zijn van ongeveer 2,50 euro tot en met 6 euro. Het ligt er een beetje aan wat je wil aanschaffen. En wat wij vooral heel erg chill vinden aan bamboe servies is dat je het eigenlijk gewoon kan laten vallen en het gaat niet stuk. Dus dat is eigenlijk gewoon ideaal als je gaat picknicken bijvoorbeeld. Of barbecuen buiten, ja, of gewoon überhaupt voor in huis. En laatst laatste ik een foto van mijn huiskamer en daar ligt een kleed met wat ruitjes erop. En daar kreeg ik super veel vragen over. En het kleed is van Sostreine Grenne. Hebben we volgens mij vorig jaar alweer gekocht, mm. dus hij is niet meer verkrijgbaar. Maar we hebben een leuk alternatief voor je en dat is het kleed bij de Gamma. Hij is nu in de aanbieding voor 100 euro. Hij was 140, dus je krijgt 40 euro korting. Wat heel erg mooi is en ik denk eigenlijk dat dit kleed nog van betere kwaliteit is... Ik denk het ook. ...dan degene die wij hebben, want degene die wij hebben is heel erg dun. En deze van de Gamma ziet er een stuk beter uit en ik denk dat je hier wel wat langer mee gaat doen. Dus ja. dat is een leuke tip voor je. Bij de Dane Supermarkt heb je op dit moment een aanbieding dat geldt op Starbucks drankjes. Dus als jij echt een Starbucks liefhebber bent... En je wilt echt een Starbucks fix hebben. Maar je zit een beetje krap bij kas. Dan kan je dan dat drankje halen bij de Deen. En die kost maar 1 euro. En het zijn dan wel koude drankjes. Die vind ik persoonlijk wel heel erg lekker. Vooral in het voorjaar. En die kan je gewoon ook makkelijk meenemen. Naar, naar, naar je werk, naar school. Weet ik het. En het je hoeft niet maar een per se euro. langs de Starbucks. En het is maar een euro. Dus dat is ook helemaal niks. Laat het even weten of jij ook een Starbucks fan bent in de comments. Bij Lidl heb je momenteel een aanbieding op twee Singer apparaten. Namelijk de Singer naaimachine. En en de Singer Lokmachine. Nou, als je een beetje op zoek bent geweest naar een naaimachine. dan heb je vast wel het merk Singer voorbij zien komen of horen komen. want dat is gewoon het naaimachine merk. En ze hebben nu een naaimachine aanbieding voor 75 euro wat echt wel een hele goede deal is. En je hebt ook een lokmachine in de aanbieding voor 125 euro. Ik heb al een hele lange tijd een lokmachine op het oog. Het is een apparaat Ik wilde het dat net zeg vragen. maar een lokmachine is eigenlijk een apparaat dat je stof snijdt en tegelijk kan ja, even niet op het woord komen. Zoals de binnenkant um, ja, zodat het wordt afgewerkt. Naart, um, ja. En een lokmachine is gewoon super snel omdat hij dus snijdt en het afwerkt tegelijk. En bij een naaimachine ben je echt meer dingen alleen aan het naaien en die snijdt niet, zeg maar. Naaimachine het klinkt misschien een beetje ouderwets, het maar is het is echt ideaal om thuis handig. te hebben. Want ik heb al meerdere broeken smaller gemaakt, korter gemaakt, kussensloopjes gemaakt. Volgens mij hebben we een paar duwtjes zelfs op onze website mm -hmm. ook staan hoe je zelf een um, make-up-tasje kan maken. Dus. Je kan er heel veel mee en... Um... Het scheelt ook heel veel geld. Je moet gewoon... Eigenlijk is het het beste om het altijd eerst zelf te proberen... en dan pas naar de kleermaker te brengen. Ja. Want die prijzen kunnen echt oplopen. Deze zijn dus uh, in de aanbieding bij Lidl. Ik vind ze hele goede prijsjes. Dus uh, ik zal zeker eventjes kijken als je al een beetje een naaimachine of een lokmachine op je wishlist had staan. Bij de Senos hebben ze op dit moment echt super leuke partyaccessoires. Vooral eigenlijk gericht op baby showers, dus vandaar dat wij er een beetje geïnteresseerd in zijn. Maar je kan ze natuurlijk ook gewoon gebruiken voor andere feestjes. En het zag er allemaal super schattig uit, af en toe met een metallic detail. Volgens mij ook nog met wimpertjes had ik gezien. Natuurlijk ook hele toffe ballonnen en ik, ja, dat is wat mij betreft meteen reden voor een feestje. Prijzen variëren van 1 tot 4 euro, dus dat is echt hartstikke weinig. en dat is dus heel erg chill. Dan hou je geld over voor andere dingen. Zoals eten, dat is ook heel erg belangrijk op een feestje. Bij Big Bazaar zag ik een leuke karaffen set. Hij is vijfdelig. Je krijgt een karaf met vier kleinere glaasjes erbij. En die vond ik gewoon wel heel erg leuk te uitzien. Het is heel erg leuk om gewoon een drankje in te schenken wanneer je bijvoorbeeld straks gaat picknicken buiten. Maar uiteraard ook gewoon voor thuis. En ik vind dat gewoon echt iets leuks hebben. Het is van echt glas. Het ziet er super mooi uit. En hij kost maar 3,99 euro. Ja, want zo'n karaf is ook heel erg leuk om op tafel te zetten tijdens het avondeten. Met wat komkommer erin en wat munt, wat mm -hmm. citroen en zo. Op die manier drink je misschien ook wat sneller je water. En we hebben het wel de hele tijd over pindakaas en barbecue. Want we kijken gewoon zo erg uit naar de lente en zomer. Maar ja, en we moeten nog idee. even wachten. Bij de kruisvat heb je op dit moment allemaal leuke dierenkleedjes in allemaal diverse printjes. En ik ben natuurlijk eventjes naar de winkel gegaan om te kijken hoe dat eruit zag. Ik moet zeggen, de kwaliteit voelde goed. Het is wel overduidelijk natuurlijk een net point. En er zitten echt wat van die haartjes op. Dus dat is wel heel erg leuk. En je hebt dan diverse prints. Dus je hebt zebraprint, je hebt panterprint en een koeienprint geloof ik. Het zag er wel heel erg leuk uit. En wij zijn zelf heel erg fan van die panterprint versie. Het leek ons heel erg leuk. Op een kinderkamer. Ja, uiteraard. Ook gewoon op je eigen kamer. En ik heb ook even gekeken naar de grootte door er even naast te staan. Niet op, ik denk maar het ding eventjes niet vuil. En het is wel een goed maatje om in ieder geval in een kamer neer te leggen. Deze kostte oorspronkelijk 30 euro. En die kost nu nog maar 13,99 euro. Dus dat is wel een heel fijn prijsje. Zo'n leuk kleedje. Nou, over dierenprintjes gesproken. Op dit moment heeft BioRay een limited edition neusstrips met een panterprintje uitgebracht. En ik was super excited, want ik ben ten eerste heel erg dol op die neusstrips. Die werken echt super goed van dit merk. En ten tweede ben ik heel erg dol op luipaardprint. Dus ik ging erheen. Ik heb even gevraagd of ze ze hadden, en ze hadden ze nog net niet binnengekregen, maar misschien op dit moment wel. Ik weet dat het niet echt een must heeft om zo'n een leuk printje erop te hebben. Maar het maakt een meidenavondje met die neustrips wel net iets leuker. Nou, deze neuschips die score je bij de etels voor euro en daarmee krijg je korting, want ze kosten oorspronkelijk euro. Gaan we door naar trekpleister, want zij hebben momenteel een hele fijne actie op de Sneeuwt het nou? Ja, ja sneeuwhofs... oh my god! <laughs> ik zat ik <laughs> ik stond naar de camera <laughs> te kijken en ik dacht sneeuwt het nou of heb ik iets, heb ik iets met mijn ogen? Ik zat ook te kijken, maar wat de hel? Het gaat ook gewoon horizontaal. Yeah. Wauw, wow. <laughs> dat was echt even afgeleid hè, hoor. <laughs> Gaan we door naar Trekpleisters. Ze hebben namelijk momenteel een hele fijne actie op de Garnier Skin Active Line. is een hele fijne lijn. En daar hebben ze nu momenteel 40% korting op alle producten. Bij de kruisvat heb je op dit moment heel veel geurtjes in de aanbieding. En de kortingen die lopen wel op tot 50%. Maar ze verschillen heel erg tussen welke parfum je nou eigenlijk wilt. Dus ze hebben echt super veel geurtjes in de aanbieding. En echt heel veel keuze. Ja, niet normaal. Larissa zag al een geurtje van Abercrombie en Fish ertussen zitten, bijvoorbeeld. En ook heel veel andere designermerken. Dus ja, de grote kans dat in ieder geval een geurtje tussen zit die jij al kent of die jij gewoon heel erg lekker vindt. Dus ik zou zeker eventjes kijken als je toe bent aan een nieuwe geur. Nou, Ethos heeft altijd wel hele goede aanbiedingen. Vaak 1 plus 1 gratis. En deze keer hebben ze ook weer 1 plus 1 gratis. Maar dan ook nog dat je merken mag mixen. Je hoeft dus niet zeg maar, bij hetzelfde make-up merk te blijven. Maar je kan alles met elkaar mixen. En je hebt dus die 1 plus 1 gratis actie. Wat volgens mij wel een van de beste aanbiedingen dat is, is die je kan krijgen. Mm -hmm. De nieuwe zonnebrillencollectie is binnengekomen bij de kruidvat. Dus ik heb er al eventjes tussen staan neuzen om te kijken of er wat tussen zat. Want ze zijn op dit moment ook goed geprijsd. De prijzen zijn vanaf 6,95 euro. Dus dat vind ik echt heel erg prima voor een zonnebrilletje. Maar nou, je hebt echt voor ieder wel wat wheels. Je hebt aviators. Je hebt gewoon ronde brillen. Ik zag zelf een hele mooie ronde spiegelbril. Die me echt heel erg deed denken aan het Ray-Ban modelletje. Maar ook een andere bril met een beetje zo'n geflekte buitenkant. En dan uh, bruine glazen met een beetje een beetje... Een blauw accentje erin. En dan had ik ook nog een andere bril gepast. Het leek een beetje op een hexagon, maar dan iets gestrekter En dan blauw met weer spiegelglazen. Dat zijn wel echt hele toffe exemplaren die ertussen zitten. Zoals je vast wel weet heeft Heidi Klum een collectie ontworpen voor Lidl. En binnenkort komt haar nieuwe collectie uit. Namelijk op maandag 5 maart. En die ziet er echt wel heel erg leuk uit. Ik heb al hele mooie skinny jeans gezien. Hele hippe regenjassen die een beetje doorzichtig zijn. Dus dat is op zich wel heel erg grappig. En er komt ook een hele leuke uh, leren jas aan die we is in het bruin en in het zwart. En het heeft een beetje zo'n bikergevoel, Maar net ietsje anders. Doordat hij niet zo'n typische rits heeft in het midden. Maar gewoon twee... Knoopjes, wat ik wel heel erg grappig vond. Nou, er zitten nog veel meer leuke kledingstukken in deze Heidi Klum collectie. Maar wij lichten er eigenlijk maar drie uit. Omdat die ons het meest aanspraken op dit moment. En de regenjas die kost 20 euro. De jeans kost 15 euro. En de leri jas die kost 60 euro. Dus dat is echt een prima prijsje voor een leri jas. En bij de Lidl heb je ook weer sportkleding liggen. En nu is Lidl niet meteen de winkel waar je aan denkt voor sportkleding. Maar ik kan je vertellen dat ik wel thuis een aantal shirtjes heb. En die zijn wel heel erg dun en dat vind ik juist heel erg chill en echt van dat ademende materiaal. En het zijn gewoon best wel fijne shirtjes, heel erg budgetproof, want ze kosten maar tussen de 6 en 7 euro. En dan heb je dus niet alleen tops, maar je hebt ook van die mooie broeken en volgens mij vestjes ook geloof ik. Dus het is zeker wel even leuk om daartussen een kijkje te nemen. Nou we blijven nog eventjes bij de Lidl, want ze hebben momenteel ook een hele goede aanbieding op de Thermo Cold trui en... Ik draag momenteel ook echt een thermotrui hieronder. Want je weet vast wel hoe ontzettend koud het buiten is. En ik kan je vertellen dat thermokleding echt, echt, het werkt, echt helpt. werkt, ja. Ik heb ook en, een thermomayo. Ja, precies. Echt niet normaal hoe goed het werkt. Dus dat is helemaal heerlijk. En uh, bij de Lidl hebben ze momenteel een hele een zwarte kooltrui. Dus dat is eigenlijk ook gewoon best wel chill om gewoon op zichzelf te dragen. Hebben ze nu de aanbieding voor maar 3 euro. Oké, okay, hier moet ik eventjes inspringen, want tijdens het editen kwam ik erachter dat ze de aanbieding hebben aangepast. En ze hebben nu de prijs veranderd naar €4,99. Dus het is niet echt meer een geweldige aanbieding, maar alsnog is het wel een fijn prijsje. Ja, die zou ik zeker even gaan halen. Want deze koude dagen blijven helaas nog eventjes aanhouden. Dus het is zeker niet te laat om er nu eentje aan te schaffen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie. Worden jullie ook steeds verleid door dat zonnetje buiten? En dat je dan heel eventjes vergeet dat het koud is. En dan stap je naar buiten en denk je... Oh my god, het is zo koud. Ik ben al meerdere keren mijn handschoenen vergeten. En dat is echt een fout met dit weer. Niet normaal. En over thermokleding gesproken. Bij de Big Bazaar heb je nu ook een thermolegging. En die kost maar 1,99 euro. Dus dat is echt helemaal niks. En dat is echt super chill om bijvoorbeeld te dragen onder een lange rok. Of misschien onder je jeans Hij onder je jeans nou, Als je misschien een beetje, een beetje misschien, mom jeans aan hebt, dat het nog wel net kan. Dan zou het eventueel kunnen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je het dan ziet. Maar ook natuurlijk al wintersport is dat echt super chill. Nou, als je aan mode en aan kleding denkt, dan denk je misschien niet meteen aan de Quantum. Maar laatst kwam ik een super leuk macrame klutsje tegen. En hij was nog redelijk groot, dus je kan er best wel dingen in kwijt. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken voor je make-up. Ik ben hem misschien voor op school. Maar ik vond hem ook gewoon... Echt leuk genoeg om te gebruiken als clutch waar je gewoon je telefoon en andere bezittingen kwijt kunt. Want hij ziet er echt super leuk uit. Ik kon op dat moment niet de prijs vinden. Maar mocht ik de prijs nog toch nog online kunnen vinden, zou ik even ergens in beeld ploppen. Dan, uh, maar ik denk gewoon, ik weet bijna zeker dat het gewoon wel een beetje het fijn prijsje is. Dus dat vond ik wel een hele leuke tip om nog eventjes met jullie te delen. Nou nogmaals, deze aanbiedingen zijn niet eeuwig geldig. Dus als je ze hebt gezien wat je leuk vond, laat het ook eventjes achter in de comments. Want we zijn heel erg benieuwd. En ren dan zeker eventjes naar de winkel zodat je het niet mist. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video als je hem weer gezellig vond. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. En druk ook meteen eventjes dat belletje aan, dan word je als eerste altijd... Op de hoogte gebracht wanneer er weer een nieuwe video online staat, en wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Weer naar deze nieuwe budgettoppers, en dan zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.